Hoi, het is weer een bijzondere dag vandaag. De allereerste werkdag in ons nieuwe kantoor. Uh, heel veel collega's hebben het afgelopen weekend doorgewerkt om hier alles af te krijgen. Maar sommige mensen zijn hier ook vandaag nieuw en zien het voor het eerst. Uh, dus kijk lekker mee naar alle reacties. Echt heel gaaf geworden. Supermooi. Au, oh, dit is echt heel gaaf. Ik vind het fantastisch. Het is mijn eerste keer en het het nog niet, maar dat komt wel goed. Ik vind het super. Net leuk. Ja. Ik ben heel trots. Ik vind het super. Nou, weg hier.